Hallo, mijn naam is Frank van Geffen, Sales Manager bij V-Care. U heeft via de probeerservice van V-Care een kussen aangevraagd. En als u dat niet heeft gedaan, dan adviseer ik u om het toch zo snel mogelijk te doen. Het kussen bevalt u goed. En nu, hoe kom ik nou aan mijn kussen? Als u uw rolstoel gebonden bent, moet u uw kussen aanvragen via de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar heeft u ook uw rolstoel waarschijnlijk van gekregen. Dat verzoek dient u in bij de WMO en hun beoordelen of het wel of niet doorgaat. Indien u die pgb heeft, dan heeft u zelf de regie uiteraard in handen en kunt u zelf actie ondernemen. U bent rolsogebonden en u zit in een instelling. Daar ligt het weer wat anders dan valt het onder de wet langdurige zorg. De instelling is verantwoordelijk voor het kussen. Dat gaat via een ergotherapie of fysiotherapie van die instelling. Daar moet het verzoek naartoe gaan. Hun beoordelen dat. Bent u nou niet rolstoelgebonden, dan loopt er de aanvraag via een zorgverzekeraar afhankelijk van uw pakket. Neem in ieder geval voor de zorgverzekeraars contact op met uw verzekering, om te overleggen van hoe het allemaal geregeld is bij deze zorgverzekering voor u. V-care, de probeerservice. Komt via zo'n doos deze doos van viercare, sturen wij de kust naar u op, kunt u drie weken later uitproberen. En in die drie weken kunt u kiezen voor een optimale zitpositie met een v kussen. Heeft u vragen rondom kussens, vragen rondom v bel ons, mail ons of ga via social media, via Facebook naar ons toe komen, Neem contact met ons op en wij willen u graag te woord staan om goede uitleg te geven over dit soort hoogwaardige producten.